Ons Flevolandse landschap is uniek. Lange lijnen, ontworpen op de tekentafel en een duidelijke scheiding tussen landbouw en natuur. De unieke ontstaansgeschiedenis van Flevoland en de samenstelling van de bodem, maar ook de klimaatveranderingen, hebben effect op onze biodiversiteit. Om ons landelijk gebied leefbaar te houden en een toekomstbestendige landbouwsector ook te behouden, moeten we samen op zoek naar oplossingen. Waar we bijvoorbeeld aan denken... Zijn innovatieve teeltechnieken, innovaties op uw bedrijf, maar ook uw bedrijf biodiverser maken. Bijvoorbeeld door het wegbermbeheer of natuurvriendelijke oevers. We willen graag van u weten welke ideeën heeft u voor het landelijk gebied. Kom met ideeën, maar ga ook samen met uw buren om tafel zitten. Samen met uw buren kunt u komen tot een mooie oplossing voor een leefbaar en vitaal platteland. Laat ons ook weten waar het dan aan bijdraagt en wat er voor nodig is om dat te realiseren.